Complicaties uh, die ja. hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat zij uh, in de nacht van 21 op 22 december is overleden. Uh, mijn vrouw ligt begraven op de Hoge Berg, Het is een heel mooi plekje op het eiland, echt, echt ja. fantastisch. En heel vaak rijdt mijn auto daar automatisch heen, mm. heb ik gemerkt. Uh, wat zij heeft geflikt had ik echt nooit gekend, mm -hmm. nooit. Ja. En het werd maandag opgepikt door RTL Nieuws. Dus ik kreeg een telefoontje van de redactie van RTL en uh, die had het gelezen. Jinek had het ook nog overgenomen weer. En dan, en dan nu als apotheose 7D-tv. Wat, ja, wat, wat, wat, wat moet jou nog meer gebeuren? Ja, ja dat vroeg bij. Ja, nou ja, het was voor mij ook de ale. Ik ben natuurlijk... Nou ja, kijk, ik ben altijd op zoek naar... Ik vind, kijk, een bekend fenomeen ook in ondernemersland. Ik doe heel veel congressen. En het gaat natuurlijk negen van de tien keer over de successen... en over de toffe verhalen. En weet je, en ik ben erg geboeid... ook in, in thema's als veerkracht... en wat gebeurt er als er dingen misgaan. En weet je, de, de mens achter de, de ondernemer... die vind ik gewoon... Ja, dat, dat is uiteindelijk waar het om gaat. Ja. Dus vandaar dat ik altijd bewust getriggerd word als ik dit soort verhalen lees, dan denk van ja, je, je zit een soort uh, inhoud in die voor heel veel andere mensen uh, zeg maar, inspirerend kan werken. Toen zijn vrouw eh, enige maanden geleden eh, overleed aan de gevolgen van kanker, ontstonden er na jarenlange mantelzorg eh, gaten in zijn agenda. En om die op te vullen, deed hij een online oproep om tijd te besteden aan andere ondernemers eh, om ze te helpen. Mijn gast is hier Bouke Weber. Hartelijk welkom, Bouke. Ja, ja, je zei net: is het, is het precies een half jaar geleden nu? Ja, ik zei net: het is een beetje een rare dag vandaag. Uh, uh, exact een half jaar geleden, op 14 oktober, werd mijn vrouw opgenomen. Dat was uh, omdat ze mee mochten doen in een veelbelovende studie ja. waarbij de mogelijke kans was op uh, genezing iets wat wij tien en een half jaar geleden nooit hadden verwacht want toen was want het de... zo lang lopen. Ja, dan. ja. En want de gemiddelde levensverwachting was toen in de tijd uh, drie jaar. Nee. Dus we zaten al uh, zeven jaar in de bonus en daarom nog nee. met, met kans op genezing. Dat nee. was in principe uh, de gedachte. Alleen uh, ja, vandaag uh, moet ik iets constateren dat, uh, dat na een half jaar verder is op verder zijn dat het, uh, dat het uh, dat niet echt. is gelukt. Althans, ja. het is al gelukt, want ze is uiteindelijk genezen in remissie. Alleen uh, met allerlei uh, extra uh, ja, moeilijkheden, moet ik zeggen, uh, uh, complicaties, uh, die ja. hebben er uiteindelijk voor gezorgd dat zij... Uh, in de nacht van 21 op 20 december is overleden. Exact drie maanden nadat ze 50 jaar is geworden. Ook oh. iets wat we nooit hadden verwacht. Nee, dus, ja, dat uh, een een voordeel bij een nadeel of zo. Maar ja, dat is een beetje lastig om te zeggen als je vrouw uiteindelijk overlijdt, toch? Ja. Maar je hebt zeven jaar de tijd wel gehad. Is dat fijn dat je zo bewust afscheid kan nemen van elkaar? Tenminste, ik kan me voorstellen als je zo ja, lang ja, dat, de tijd... Dat, hebt... dat hebben we dus uiteindelijk niet gedaan. Nee, nee, op het moment zelf. Ja, dat was heel, heel, heel stom. Uh, want... Uh, uh, omdat ergens, weet je, een week of vier nadat ze die behandeling kreeg, uh, leek het allemaal aan te slaan. En uh, in remissie, dus wij waren weer voor het eerst sinds tien jaar plannen aan het maken voor uh, drie, vijf jaar. Ja, ja. En normaliter nooit. Oh, dus het was echt onverwacht uiteindelijk. Het was ja onverwachts. Ja, ja, ja. Je, je houdt altijd rekening mee. Eind 2019 ging het ook heel slecht. En ja. uh, toen hadden we ons voorbereid eigenlijk. Ja. En uh, nu niet. Maar je, ik kan me wel voorstellen dat in ja. al die jaren daarvoor dat alles wel zo'n een beetje gezegd is, zeg maar. Op die manier, als je zo bewust bezig bent met, uh, met een potentieel levenseinde. Ja. Het kwam, kwam uh, toevallig precies in de periode dat, uh, uh, uh, dat mijn blog uitkwam dat Bibi Mental uh, overleed. Ja. En uh, dat was echt spot on. Uh, dat hebben we ook gedaan. Uh, het opbouwen van herinneringen. Ja. Standaard. Ja. Zo noemden wij het ook. Hè. We hebben hele mooie reizen gemaakt en altijd met z'n vieren de foto. Twee keer meer geweest en wat camperreizen door Europa. Ja. En uh, iedere keer gaf ik altijd mijn telefoon aan iemand van Gooi een foto van ons maken, van ons viertjes. En, uh, een bewuste keuze. En achteraf gezien natuurlijk uh, fantastisch. Want hoe oud zijn je kinderen nu? Uh, 13 en 16. Ja. En een van de doelstellingen van mijn vrouw was ook altijd uh, een doel wat uh, niet haalbaar scheen, was bij de jongens naar de uh, middelbare school. Is dat dan net gelukt? Of? Dat is uh, ruimschoots gelukt. Eén uh, HV2, en een ander doet uh, dit jaar eindexamen VW6. Dus uh, uh, yeah. ja, heel veel dingen zijn ook wel goed gegaan met ja. Maar goed, het blijft, uh, het, het, ja. Het, het, het blijft vreselijk. Ja. ja. Um, en dan ook nog in een, uh, want even voor, want het blijft een, een, een ondernemerskanaal waar we hiermee bezig zijn. Mm -hmm. En dat was ook de reden uh, dat, uh, dat ik je uitnodigde. Wat, uh, wat deed je, en dat zou ik niet vragen alleen met overlijden van je vrouw, maar ook door corona. Wat deed je de jaren, zeg maar, tot, uh, wat is het, eind 2020? Wat, wat is je, uh, je vak? Je zit in de hospitality. Ja, tot, uh, tot een jaar of drie geleden was ik uh, directeur, en uh, mede-eigenaar van... Uh, Twee hotels op het eiland Texel. Ja. En, uh, die vormden samen Hotelgroep Texel. Uh, ik deed met name Sales en Marketing. Operationeel gezien deed ik niet veel. Ik had bij hmm. beide hotels een operationeel management zitten. Daarnaast hielp ik nog een derde hotel. Dus uh, waren toen drie hotels binnen Hotelgroep Texel. Was was een andere eigenaar. En Een jaar of uh, drie, drie jaar geleden, kwamen we tot ontdekking dat uh, dat ik mij eigenlijk be misschien beter kon verzelfstandigen. Ja, dus hotelgroep Tesla mee kon nemen. Mm. Uh, een eigenaar van een van de hotels wilde meer zijn stempel drukken op dat bedrijf. Nou, dat is prima. Dus uh, uh, ik kon beter maar uh, elders gaan. Alleen de sales en marketing ben ik blijven doen sowieso. En directieadvies, gemeenschappelijke inkoop, dat ben ik blijven doen. Vanuit uh, mijn eigen entiteit. En dat ik toen op dat moment geen hotelier meer was. Uh, uh, was ik ook geen conc concurrent meer voor een ander hotel op het eiland. Dus sloot al vrij snel een vierde hotel zich aan bij mijn clubje. En, uh, alleen gebleken is achteraf uh, dat als jij ergens altijd eindvervolg bent geweest, voor in dit geval twee hotels, en als je dan uh, wel aan het MT mee mag doen, maar niet aan het hoofd van de tafel zit, maar uh, aan de zijkant of eigenlijk in het hoekje, ga gaat niet werken. Nee, dat gaat niet werken. Nee, dus het was voor mij uh, behoorlijk frustrerend op een gegeven moment eind uh, 2019. en uh, We hebben nog gezocht naar een oplossing. Alleen de oplossing was eigenlijk afscheid nemen van die twee hotels. Mm doorgaan met de twee kleinere hotels binnen het clubje. Dus toen was het hotel Groepje uiteindelijk. Ja. uiteindelijk. Uh, dat was vorig jaar 2020. En toen kwam corona en ik ja. had niet zoveel te doen uiteindelijk. En uh, kinderen veel thuis. Dus hadden vorig jaar, ik vond eigenlijk, ik vind eigenlijk, ja, corona is voor mij een soort blessing in disguise geweest. Dat we heel veel tijd hadden voor elkaar. Ja. Dus het laatste jaar dat we samen hadden, ja. ongemerkt heel veel tijd voor elkaar gehad. Uh, en wat gebeurde na jouw oproep? Uh, een, een paar weken geleden toen je zei van jongens, er ontstaan enorme gaten in mijn agenda. Nu, nu die mantelzorg voorbij is, en kom maar op met je vragen. Op een gegeven moment liep ik uh, de laatste paar weken met mijn ziel onder mijn arm. En uh, uh, ja, reed ik een beetje rondjes over het eiland, muziek aan in mijn auto. En uh, ja, wat moet ik doen? Het is een enorm gat natuurlijk. Ja, en, en ongemerkt, en dat gebeurde mij wel vaker, reed ik iedere keer weer. Met, uh, mijn vrouw ligt begraven op de Hoge Berg. Het is een heel mooi plekje op het eiland. Echt ja. fantastisch. En heel vaak rijdt mijn auto daar automatisch heen, hmm. heb ik gemerkt. Ja, ja. En ik had mijn broer aan de lijn uh, <laughs> toen die maandag. En toen bedacht ik dit ineens. Ik wil iets doen. Weet je? Dus waarom niet gewoon uh, een post maken, LinkedIn. Uh, ik heb tijd over nu. En niet dat ik tijd zat heb of zo, maar nee. ik, ik, ik wil graag tijd vrijmaken voor, ja. uh, voor anderen. En, uh, want dat zit ook blijkbaar in mij, dat zorgen. Weet je? Dat vind ik ook normaal. En dat past ook wel binnen een hospitality branche ja. waar in zit. Weet je, dus... Ja wist ik ook niet hoor, maar dat zit er dus blijkbaar gewoon in. En uh, ze hebben die blog gemaakt, uh, foto, uh, foto laten maken, op vrijdag post En om uh, 6 uur volgens mij. En uh, s'avonds moet ik de voice kijken met mijn jongste zoon. Ja. En uh, ik heb niet zo heel erg veel gezien van die aflevering, want uh, mijn telefoon ging, telefoon ging continu. Heet het dat pling, pling, pling, pling. Weet je, een dingetje, waar ik doe iets en uh, misschien dat je 20 live krijgt of zo, het zal ja. wel, maar daar ging het me ook helemaal niet om. Dat nee, nee, nee. je, je wilde gewoon iets doen. <coughs> Alleen ja, het explodeerde. Blijkbaar raakte het verhaal iets. Ja, ja. ja vond ik echt super gaaf. Mm -hmm. En weet je, behalve achteraf gezien andere mensen daarmee helpen, helpt het mij ook. Dat is ook gewoon zo. En, uh, In hoeverre? Uh, dat ik er weer op uittrek. Mm. Ik ben vorig jaar heel veel thuis geweest. Uh, Ampel collega's gezien natuurlijk ook, omdat je het risico niet wil lopen dat ik mijn vrouw zou besmetten met corona. Ja heel Regelmatig in mijn ritjes naar uh, van Tessel naar Amsterdam dat ik de auto zag en dacht: van Oeh, voel ik iets in mijn keel? Ja, ja. Kan ik wel gaan? Ja. en uh, dus, dus, dus vorig jaar was het op dat betreft, fijn met het gezin, maar ook heel uh, ja, eenzaam alleen. Weet je ja. you nog know, gewoon niks doen. En uh, daar kwam uh, dankzij die post wel degelijk verandering in. Is dus het voelde, voelde goed. En, ja. uh, Heel veel hartvormde reacties, ook voor mensen die uh, zo'n situatie zitten of, of, ja. of zaten of een, of een vriend hebben die dat heeft. Uh, dus uh, heel veel belletjes, uh, echt heel veel mailtjes. En het werd maandag opgepikt door de RTL Nieuws. Dus ik kreeg een telefoontje van de redactie van RTL en uh, ja. die had het gelezen. En die wilde die, uh, nou die, nou een interview van 20 minuutjes, geloof ik, een half uurtje. En, uh, dat had ze heel goed verwoord, vond ik heel knap. Ja. En uh, Jinek had het ook nog overgenomen weer. Mm. En die artikelen zijn uiteindelijk, uh, is mijn blog daardoor nog vaker gelezen dan zeg maar, gewoon door LinkedIn zelf. En, dat, uh... en, dan, en dan nu als apotheose 7D-tv. Wat, ja, wat, wat, die... wat, wat, wat moet je nog meer gebeuren? Ja, ja, vroeg bij, hè? Ja, nou ja, het was voor mij ook de aardig. Ik ben natuurlijk, nou ja, ik, kijk, ik ben altijd op zoek naar, ik vind, kijk, een bekend fenomeen ook in ondernemersland. Ik doe heel veel congressen.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 en wat ben je gaan doen met al die reacties? Uh, ik heb eerst het weekend niet zoveel gedaan. <coughs> Vrijdag, zaterdag, zondag. En maandag ben ik uh, er alle mailtjes heen gaan scrollen enzovoort. Ik dacht: van moet ik gaan reageren op al die LinkedIn-posts? Dat mm -hmm. vond ik ook wel een beetje te veel mm -hmm, mm -hmm. van het goede. En, uh, en een en ander uh, uh, vraag, uh, uitdaging ben ik maar uh, aangegaan. Dus ik heb afspraken gemaakt. Met her en der kopjes koffie en uh, wandelingen ja. en uh, ja. rondrijden, ja. en uh, ja. Ja. Om de meest bijzondere uh, uh. ja, noem maar eens een paar van je. Zoiets, ik zou uh, dat is wel heel hard, ja, natuurlijk wel uit de hospitality, maar ja. ook uh, uit uh, personeelszaken. Uh, uh, volgende week heb ik een afspraak met uh, iemand die heeft een ingenieursbureau en die zit in de offshore industrie. Geen idee, en uh, ik vind het wel leuk. En uh, ik zat, uh, nou nu zit ik hier met jou, uh, afgelopen maandag zat ik in uh, Drachten in Theater de Lawij. En dat ging over een, een online seminar over uh, reviews. Uh, de regio Zuidoost-Friesland, die wil ja, meer reviews binnenhalen. Ja, En ja, als je dat aan groep gaat doen, dan zetten we een beweging in. Ja, nou bedoel... ze hadden mij gevraagd, iemand had mij getagd, van is dit niet wat voor jou? Ik zei van ja, dat ben ik. Ja. <laughs> dat was redelijk arrogant, uh, maar <laughs> ze pikten het wel op. Uh, dus uh, dan werd ik daar uitgenodigd, dat was leuk. Ja. En, uh, ja zo wel grappig, want ik kwam binnen in de lawaai en uh, er waren al wat mensen in die zaal. Schreef die mij uh, ontving, die zei van, uh, nou lopen er boven, er zullen er meer mensen zijn die u kent. Ik zei nou, hoor, ik, ik ken hier helemaal niemand. En, uh, maar dat is dus precies wat ik vorig jaar heb gemist en waar ik nu weer ook, uh, aan toe ben en ook leuk vind om te doen. Mm. En um, in, in, al dat, uh, zeg maar, in al die uh, hectiek, uh, want ik hoor jou zeggen, hè, want ik help graag mensen. Nou, je hebt natuurlijk de afgelopen tien jaar ik kan me voorstellen dat je leven een beetje in het teken stond van, van, je, van je vrouw, zeg maar. Dat dat een soort altijd aanwezig iets uh, is. En dan nu weer dit doen en dan allemaal. Vergeet je jezelf niet, zeg maar? Is dat een risico? Niet dat de psycholoog al uithangen nu hoor, maar. Nee, volgens mij geef ik mezelf nu juist extra aandacht. Hmm. Doordat ik andere mensen aandacht geef. Uh, uh, uh komt het ook weer bij me terug. Ja. Ik heb wel eens gezegd, maar dat is een beetje, een beetje marketing achterkiet. Alles wat je geeft dat je tien keer zo hard uh, terug is ja. in je snuffert. Maar dat is ook echt zo. Ja. En uh, dat heb ik qua werk ook altijd gedaan, weet je, altijd gasten cadeautjes geven, kleine presentjes, kleine dingetjes. Ja. En dan kost dat maar geld, maar het levert er dan eigenlijk gewoon ook geld op. Ja. Wat ga je, uh, wat ga je doen uh, de komende tijd los van, ja, de de de rauwe verwerking, zeg maar die waarschijnlijk wel even zal duren. Maar wat ga je als ondernemer? Hoe ga je dit? Wat zijn je plannen? Uh, nou, zoals ik zei, ik had vorig jaar twee hotels die ik hielp, binnen mijn platform. En september vorig jaar ben ik benaderd door een, uh, twee oud-collega's van mij, die een hotel hebben overgenomen op het eiland per mm. 1 januari. En die vallen nu ook onder mijn clubje. En dat wordt op termijn waarschijnlijk nieuwbouw, dus ik mag dat project ook gaan begeleiden. Aha. Dus dat is wel een leuke uitdaging. Hè? Renovatie, nieuwbouw, uitbreiding en uh, dat, dat zie ik wel zitten. Mogelijk zelf misschien weer meedoen in exploitatie. dat zou kunnen. Uh, en ik kijk er ook wel naar uit om wat interim werkzaamheden te doen eigenlijk. Dat lijkt me ook wel heel gaaf. Mm. Want ergens uh, komen in het bedrijf. En dan gewoon zorgen dat binnen een paar weken of een paar maanden gewoon de boel weer straks staat. Of, bij, bij, of als een, een eigenaar directeur ziek, zwak, misselijk is, dat je dat het gat opvult. Of, of dat ze een jaar wel. lang klap hebben gehad van corona. Misschien eens even willen herijken. Want ik ik bedoel, dat denk dat in, dat wel zal gaan gebeuren. Ja, ja, ja. Want er moet wat opgekrabbeld Hoe is dat op het eiland gegaan? Is dat hetzelfde als in Nederland gegaan, zeg maar? Of is dat anders? Anders. Uh, Nog erger misschien wel? Nee. Nee. Nee, dat moet ik niet. Vorig jaar uh, was iedereen natuurlijk uh, door de eerste lockdown. Ging het restaurant pas open ergens in juni, geloof ik. Mm -hmm. Waar ik dit jaar eigenlijk ook verwacht. Dat heb ik in februari al gezegd. We gaan gewoon het scenario van vorig jaar weer herhalen. Ja. En uh, toen is er een heel druk seizoen geweest. Heel druk, weet je. Gewoon geen gaatjes. Ja. En de bedden waren altijd al goed bezet. Alleen uh, uh, afgelopen jaar ook gewoon in juni en september en oktober. En het bleef gewoon doorgaan. Dus uh, dat is goed geweest. Uh, en restaurants hebben het ook best goed gedaan. Dus volgens mm. mij was, was vorig jaar, corona, jaar, best wel oké. Okay. Okay. En toen kwam de tweede lockdown in oktober, en er zijn gewoon heel veel bedrijven op Tesla gewend om dicht te gaan vanaf zeg maar oktober. Alleen die kwam nu voor de herfstvakantie, dat was het minder, of in. Meestal dicht te gaan na de herfstvakantie, in dan au ergens in maart, april, dus ja, dan doet het niet echt heel erg veel zeer als je dan nu verplicht ja, ja, ja. dicht bent. Ja, ja. Kijk, hotels hebben er wel last van hoor, op ja. dit moment, die hebben er zeker last van. Restaurants uiteraard ook. Maar vakantieparken, die doen het best goed op dit moment. Ja, ja. Alleen je mist, zoals met Pasen, mis je de Duitsers en de Belgen. Mm -mm dus dan zit je paardje toch uh, niet vol. Dus uh, concluderend uh, krijg je een, een druk jaar. Ik ga ervan uit dat het een heel druk jaar wordt. Ja. Ja en uh, en dat het ook heel veel heel veel problemen gaat zorgen ook. Mm -hmm. Want, Hoezo bedoel je nou. uh, uh, Heel veel gasten, weinig weinig personeel. Ja ja ja ja precies. Dus op het moment dat je omzet kunt maken nu straks, ja. kun je het niet doen. Mm. Dat, ik denk dat toch wel een hele hangende. Wat is langereis. dat toch, die scheefgroei aan personeel? Dat er van alle sectoren zijn of het nou zorg is of horeca, waar echt zoveel te doen is en waar te weinig mensen zijn? Imago. Ja? Denk ik. Mm. De zorg gaat nou trouwens gaat, gaat wel de goede kant hebben gewerkt. Ja. Maar horeca, zeg je, imago, ja? Denk ik. Hard ja. werken, dat is de zorg ook wel een beetje. Weet je, je, je ja. denkt dan dat je rooster voor acht uur en even goed moet je dan 10, 12 uur draaien. Ja. Is ook niet normaal natuurlijk. Ja. Is ook niet nodig in mijn optiek, maar goed. Uh, mm -mm. Even een rooster maken een week van tevoren. Ja, dat wil je niet. Mm. Is wel uh, de, pra de praktijk. Nou, en ik weet nog dat Won Jip ooit in een interview hier op dit kanaal zei. Die zei van ja, voor kijk, in andere landen is het echt een vak. En kun je er carrière in maken. En hier is het ook voor heel veel mensen, ja, het is een bijbaantje. En uh, weet je wel. Je... Ja, zoals jij er nu zegt, zo denigrerend dat dat is het. Ja. ja, ja. Terwijl het dat niet is. Nee, maar als je maar vaak toen gehaald dan, uh, maar het is toch gewoon een vak. Ja, je moet wel ook kunnen. Ja wat, ja, wat heet. Ja, ja. absoluut. ja. ja. Um, als je nou eens weer zo'n rondje rijdt hè, en die auto die gaat volledig uit zichzelf uh, richting, ja. uh, richting je vrouw. Hè, waar denk je dan het meest aan? Wat, uh, wat, wat neem je nou, wat is het allerbelangrijkste wat je meeneemt in je, in je hart zeg maar, van je vrouw? Poeh. Het, het thema, motto van haar was, uh, dat had we ook uh, met de uitvaart. Uh, uh, vallen, opstaan en weer doorgaan. Ja. dat had het weer... Geef de moed niet op en uh, uh, wat zij heeft geflikt had ik echt nooit gekund, mm -hmm. nooit. Nou, dus nou goed, dan, dan ga jij het ook redden. Ja. Oh nee, maar dat, dat Dat weet ik ook wel zeker. Mm. Ik wel zeker. Maar uh, uh, uh, pet je af weet je, iedere keer uh, hè, vrienden van mij uh, voor ons die hebben heel vaak gezegd van man man wat een rollercoaster weet je. Iedere mm. keer weer, uh, kijk in het begin was er een medicijn en dat werkte al en op een gegeven moment is het uitgewerkt. En dat gebeurt gewoon iedere keer. Ja. En, uh, maar goed, de plank, uh, er liggen nog voldoende alternatieve op de plank, gelukkig, of, ja. of de hoge hoed geef maar een naam. Ja. En op een gegeven moment is die plank is leeg. En dat was dus eind 2019 was dat het geval. Ja. En toen hebben ze teruggegrepen naar een oud medicijn wat uh, wonderwel weer werkte. Ja. En dus ik heb 2019 heb ik al gehoord dat de arts dan zegt van of de verpleging van, uh, willen jullie even meelopen naar het kamertje van de arts? Nou, dan weet je al, want dat is uh, meestal geen goed bericht dat een arts jou iets niet op de zaal wil vertellen. Mm. En uh, Dat was nog slecht. en Toen werd er gezegd van, goh, als ik jou was, zou ik nog maar wat afscheid gaan nemen van vrienden en uh, kennissen en nu het nog kan. Mm. Toen was ze zo slecht, dat als er een longontsteking bij zou komen, dan... Uh, was dan uh, klaar. Ja, Nou, wat heeft ze afgelopen, uh, vorig jaar februari gehad, drie maanden later, een longontsteking. kwamen we achteraf gezien achter. Mm. Dus toen konden ze hem weer hebben. Dus, ja. Uh, uh, yeah. Dankjewel voor het delen van dit verhaal. Graag gedaan. En uh, dankjewel voor het kijken naar nou, weer een, uh, ja, een, een ondernemersverhaal, maar vooral ook een, een, een mensenverhaal. Dankjewel voor het kijken. En wil je meer video's zien van 7DTV, blijf dan vooral kijken over een paar seconden. Twee nieuwe. Dankjewel. Hoi.